Eerste flexwoningen geplaatst voor Oekraïners in Wiegen. Druten en Wiegen gaan samen nog meer opvanglocaties aanbieden. Aan turrentoppers van de Hazekamp mogen naar het NK. De eerste flexwoningen voor de Oekraïense vluchtelingen in Wiege zijn vandaag geplaatst. Aan de Oude Klapstraat komen 31 appartementen die ruimte geven voor ongeveer 200 Oekraïners. Ja, vandaag worden hier de eerste appartementen op de plek gehesen voor een uh, opvanglocatie, voor, uh, eigenlijk voor een woonlocatie voor de Oekraïnse vluchtelingen. Gemeente Wiegen vangt nu ook al 180 vluchtelingen op, maar deze worden dus overgeplaatst. Omdat deze plek heel snel beschikbaar is en was, op dit moment zitten de Oekraïnse vluchtelingen in het oude gemeentekantoor. Helaas duurt de oorlog in Oekraïne langer dan we hopen met z'n allen. En zorgen we nu voor een alternatieve plek. En deze plek was snel beschikbaar, zoals ik zei. Dit heeft voor de omwonenden invloed op hun leefomgeving. Zij vonden eerder nog dat zij te weinig werden meegenomen in de besluiten. Nou, dat valt wel mee. Er is heel zorgvuldig met de omwoningen gecommuniceerd. Ze zijn ook allemaal aan de voorkant betrokken op het moment dat het besluit wel genomen was. Zo is het wel gegaan. En de omwonenden praten op dit moment ook mee over groene inrichting, over verkeer. We hebben eigenlijk, voel ik, heel veel steun uit de omgeving juist. Hier komen nu dus vluchtelingen, maar de gemeente heeft verder gedacht en heeft meer plannen voor deze locatie. Nou ja, inderdaad, op het moment dat de Oekraïnse vluchtelingen eruit gaan, hopelijk zo snel mogelijk, dan hebben wij de keuze gemaakt om de appartementen te laten staan en beschikbaar te, te, te, te maken voor starters en jongeren. En dat is nou ja, volgens mij een heel mooi concept. Dus we hebben ook gekozen voor een hogere kwaliteit dan normaal. Woonkwaliteit, ook qua uitstraling, dat zul je straks zien. Zodat zodra de vluchtelingen weg zijn, starters en jongeren hier mogen wonen. Turnvereniging De Hazenkamp in Nijmegen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Niet alleen in het aantal leden, maar onder hen scharen zich ook steeds meer potentiële topsporters. Tijdens de landelijke plaatsingswedstrijd die vorige maand plaatsvond... ...hebben inmiddels vier sporters van de herenafdeling zich geplaatst voor de bondsfinale. In de Sportcube, het trainingscomplex van de club aan de Rosa de Limastraat... ...wordt momenteel hard geoefend voor de bondsfinale. Uh, vier jaar geleden was er een uh, andere hoofdtrainer hier in de zaal en uh, was het groepje best wel beperkt. En uh, de, nou, de afgelopen jaren hebben wij echt ingezet om uh, de groep te verbreden uh, veel meer uh, sporters aan te trekken. En een grotere vijver eigenlijk te hebben waar we uit kunnen vissen om vervolgens uh, naar het hogere niveau uh, toe te stappen. De twaalfjarige Wessel zit al op een aardig hoog niveau. Hij is een van de vier heren die naar de bondfinale mag. Aanstaande zaterdag wordt dan ook een belangrijke dag voor hem. Nou, dan, gaan we, dan ga ik tenminste dan ga ik naar een sporthal. Eenmaal permanent, en dan ga ik dan mijn oefeningen laten zien aan de juryleden. Aan de juryleden, want wat is het voor een, een dag? Het is... Ja, het is een finale van Nederlandse kampioenschappen. Weet je, en hoe, hoe vind je dat als je daar aan meedoet? Nou, ik vind het zeker wel heel cool. En ook trainer Mark vindt het cool dat zijn leerlingen al zo goed presteren. Uh, het is heel knap dat zij momenteel nu al uh, op de bondsfinale staan. Omdat deze sporters die uh, staan in principe voor de eerste keer nu echt in een bondsfinale. En uh, het eerste keer ook uh, in deze categorie. Want in principe in de turnen zit jij twee jaar in dezelfde categorie. En uh, nu is het eerste jaar voor deze sporters. Dus het is eigenlijk extra knap. Want volgend jaar is eigenlijk pas echt het seizoen dat zij uh, echt moeten shinen. Voor Lucas en Jelle zijn het ook spannende tijden. De 14-jarigen mogen volgend weekend aantreden op het kampioenschap. Dus worden sommige oefeningen nog even geperfectioneerd. Ja, vooral nu hier met sprong is het wel handig. Want die, nou, dat landen is wel erg lastig. Maar voor de rest uh, vloer. Want ik doe ook uh, extra finale, toestelfinale vloer. Dus daar moet ik extra op... Uh... Ik kan echt mijn best op doen. Ja, Ga jij de sprong ook perfectioneren of heb jij een andere oefening waarvoor je denkt? Ik voor de sprongfinale, dus ik moet me ook wat meer richten op sprong. Dus. En hoewel de turnsport nog vaak geassocieerd wordt met meiden... ...wil de Hazekamp vooral het tegengeluid laten horen dat het zeker ook een sport voor jongens is. Nou ja, het is een beetje een tegengeluid inderdaad. Want uh, als turn in het nieuws komt, is het vaak turnen dames. Maar we zien wel nu, uh, omdat wij in hebben gezet op uh, de gezelligheid van de groep en uh, vooral op een leuk team ook, uh, erachter zetten, dat uh, toch die ontwikkelingen zich doorzetten. Ja, ik vind het gewoon leuk dat je gewoon. Nou, ik vind salters doen en gewoon coole trucjes doen, vind ik gewoon heel leuk. En daarom is het, ja turnen heel leuk. Dat ze er uh, sterk van. Hoewel de Hazenkamp eigenlijk bekend staat om het uh, turnen dames op het verleden, het hoger niveau turnen... Uh, ...proberen wij dus nu ook uh, uh, eigenlijk ook in deze di discipline de, de sporters te bedienen. De gemeenten Druten en Wijchen gaan samen opvanglocaties aanbieden voor vluchtelingen. Aan de Teersdijk in Wijchen komt een asielzoekerscentrum voor 300 mensen. Druten zorgt voor een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor 100 asielzoekers. ...en extra woonruimte voor 25 staatshouders. Dat laten beide gemeenten weten in een gezamenlijk persbericht. Volgens de Wieckense burgemeester Renske Helma Engelbert... ...willen beide gemeenten zelf bepalen welke locaties gezicht zijn om vluchtelingen op te vangen. Daarom komen ze nu in actie, aangezien de regering bezig is met een zogenoemde spreidingwet. Binnenkort is het weer tijd voor het meifeest van Stichting Cap. Van 1 mei tot en met 4 mei is er vier dagen lang van alles te doen... ...voor mensen met en zonder een beperking. We kijken alvast op de menege waar het allemaal gaat gebeuren. Op de menege spraken we met Sabine. Ze is een medewerker van Stichting KAP... ...en ze vertelde ons alvast een beetje over het meifeest. Wij organiseren de meifeesten om de kinderen met beperking ook een leuke vakantieactiviteit te bieden. En om ze te laten integreren met kinderen zonder beperking, zodat de kinderen zonder beperking en met beperking leuk samen kunnen werken en samen plezier kunnen maken. Tijdens deze vier dagen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. De meeste activiteiten hebben met paarden te maken, maar er zijn ook activiteiten die niks met dieren te maken hebben. Oh. Uh, nou, we gaan natuurlijk de paarden verzorgen, heel veel plezier maken, paardrijden, paardrijlessen hebben we rijden met de koets. Uh, we gaan knutselspannetjes doen, we gaan foltigeren, dat is uh, uh, kunstjes maken op het paard ja. en ja, alles uh, wat erbij komt. Sabine is al vaker betrokken geweest bij een meifeest. Ze weet dus precies waarom het zo leuk is om naar het meifeest toe te komen. Nou, je werkt met paarden, je werkt in de buitenlucht, uh, je werkt samen met elkaar, je maakt plezier, we gaan leuke dingen doen. Dus ja, wie wil er nou niet komen? Stichting KAP wordt niet gesteund door de gemeente Nijmegen. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die de stichting financieel kunnen steunen. Deze zijn er al, maar meer steun is altijd welkom. Nou, je kunt steunen door uh, via de website uh, de link op te zoeken en een donatie te doen. We kunnen ook uh, goede oude paardenspullen gebruiken. Uh, die worden weer verkocht. Uh, we hebben een kledingcontainer waar uh, kleding verzameld wordt. En de opbrengsten gaan ook naar Stichting Cap. En die staat op uh, onze locatie op de winkelsteeg. Dan kijken we weer even naar de sociale media. De gemeente Overbetuwe nodigt inwoners uit om lid te worden van de werkgroep Regenton. Hierin kan men meedenken en meedoen aan een duurzaam Overbetuwe. De startersbijeenkomst is op 18 april in Dorpshuis De Schakel. Naast een interessant programma is er ook een leuke prijs te winnen. De Stevenskerk kondigt op Facebook een nieuw festival aan. Op Tweede Pinksterdag vindt in de kerk het Novio Magica Fantasy Festival plaats. Het is het eerste fantasyfestival dat zich volledig richt op boeken en films. En in aanloop naar de derby van aanstaande zondag... ...en IC Vitesse laat volkszanger Ronnie Ruijsdaal op Facebook weten... ...dat hij ook van de partij is in de Gofford. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse mag hij optreden op de binnenstip. Dus dat wordt inhaken. Bij de Radboud UMC is in Scort een kunstroute. De route bevindt zich tussen de Radboud UMC en de Radboud Campus. De eerste twee kunstwerken zijn al onthuld. Ja, nou, dit is uh, het eerste stationnetje van de Walk of Wonder. En de Walk of Wonder loopt van het kasteeltje Heijendaal naar het berg Manianum. Dus van een gebouw van het Radboud UMC naar een gebouw van de Radboud Universiteit. En uh, dit is de eerste station hè, wat verbeeldt het muziekkunstwerk. Hè, wat uit de garage. ...opstijgt hè, op het moment dat je er naar luistert. Een hoop mensen zijn betrokken bij de kunstroute. Je kunt nu al over de route wandelen, maar nog niet alle kunstwerken staan er al. De bedoeling is dat er ieder kwartaal een nieuw kunstwerk wordt gepresenteerd. Nou, een hele grote groep mensen zijn erbij betrokken en vooral van bouwzaken, maar ook he, mensen van de organisatie. Dus heel veel mensen hebben zich he, met dit idee bezig gehouden om te zorgen he, dat dit idee ook werkelijkheid wordt. En Philips Studios in Arnhem is degene die deze stationnetjes ontwikkeld hebben. En deze stationnetjes verwijzen dus naar het kunstwerk en hier is het een geluidskunstwerk. En verderop is het bijvoorbeeld een kunstwerk met spiegels. En daarnaast is het een groot schilderij. Het zijn allemaal verschillende kunstwerken en het laatste is een geurkunstwerk. Dus het zijn allemaal kunstwerken op de grens tussen het een en het ander. Precies wat wij ook met die kunstroute willen uh, maken. De initiatiefnemers hebben tot nu toe goede feedback gekregen over de kunstroute. Ook zelfs zijn ze erg tevreden over de gesprekken en de interactie die ontstond toen ze zelf deze route liepen. Nou, we hebben het gelopen tot nu toe met de college van bestuur en raad van bestuur bij de opening, bij de kick-off van, uh, van, van, van de route, van de walk-of-wonde. En uh, nou, de mensen vonden het heel inspirerend, want wat je doet is dat je samen de kunstroute loopt en ondertussen sta je stil bij een stationnetje, kun je lezen hè, waar het over gaat. Kun je de route ook zelf zien, hier zie je hè, de, de route zelf, hè, als, een ja. ajkulaap, hè, als een soort asculaap. Uh, als een soort... Een slang. En wat, als je dat dan loopt van de ene naar de andere, wat je dan ziet is dat je bijzondere gesprekken met elkaar krijgt om te praten over wat zien we nou hier, wat gebeurt er, hoe gaan wij om met datgene wat op ons pad komt, op ons levenspad. Dus de eerste keer de opening vonden wij al heel bijzonder, want er gebeurde precies datgene wat wij hoopten dat er zou gebeuren, dat mensen met elkaar en met de kunstwerken als het ware in interactie gaan. Ja, dan het weer. Goed nieuws. De meeste nattigheid lijken we even achter de rug te hebben. De laatste buien trekken het land uit en komende nacht kan het opklaren en kan het even tegen het vriespunt komen te liggen. Morgen belooft vervolgens een prima dag te worden met af en toe wat bewolking, maar er is ook ruimte voor de zon. Temperatuur morgen die stijgt al naar 15 graden. De dagen na blijft het op een enkele bui naar droog en in de nieuwe week stijgt de temperatuur ook steeds verder door. In de loop van volgende week bereiken we zelfs de 20 graden, inclusief zonneschijn. Dus daar ras weer. Dit was het RN7 Regio van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En heb je zelf een tip voor onze redactie, stuur dan even een mailtje naar redactiern rn 7nl En wij zijn er morgen weer. Tot dan!